wat vertellen over de foundation van Youngblood, de Cream Foundation. Dit is een hele fijne foundation die je eigenlijk aanbrengt als een soort romige substantie, maar dan wel compact en na een tijdje wordt dit meer een poedervorm. Dus het is eigenlijk een foundation, en poeder in één. Je krijgt deze in een heel mooi doosje met, o, even kijken, zo doe je hem open. Met dan aan de bovenkant de foundation. Deze is ook hervulbaar. Dus dat is ook makkelijk als je er um, aangeschaft hebt. Dat je daarna alleen de vulling ervoor kunt kopen. En onderin zit dan een heel fijn uh, sponsje waarmee je het kunt aanbrengen. Maar je kunt er ook voor kiezen om het aan te brengen met een foundation kwast. Uh, ik ga je laten zien hoe je dat doet. Je hebt er maar super weinig van nodig, dus je doet ook heel lang met zo'n verpakking. Dus dat is ook altijd wel prettig en het is echt perfect voor huidjes die wat gevoelig zijn en wat roodheden vertonen. Want dat haalt deze foundation eigenlijk meteen weg.